Persequitur scelus ille sum, Hij, er is Zichton, gaat verder, vervolgt zijn misdaad, sumus Skelus En uiteindelijk, tandem, viel corruit de bomum, la befacta en PPP, vrouwelijk, dat bij arbor hoort, dat ook vrouwelijk is, nadat ze aan het wankelen gebracht was door ontelbare slagen ictibus in numeris en nadat ze omvergetrokken was met touwen viel de boom om en de boom uh, plette prostravit van prosternere door middel van haar gewicht pondere ablativus van het woord pondus uh, plette veel bos dus uh, hij ging verder met zijn misdaad Viel de boom om nadat ze aan het wankelen gebracht was met veel slagen en omver getrokken door touwen en, en uh, door middel van haar gewicht plette ze veel bos.